Iedereen weg hier. Iedereen weg. Kom. Hup. Laat dat wapen vallen. Wapen bergen. Vriend. Waarom heb je in de brandweer zijn? Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Nee, je gaat niet stoppen. Een spoedassistentie hier. Twee eenheden erbij alsjeblieft. Of een motor. Oh, hij rent tegen een aan, Wat een fala's. Oh. leuk dat de kijken naar deze nieuwe video mijn naam is gt5 lsp en morgen stel mijn microfoon aan ja zeker altijd even controleren wel handig um, ja vandaag gaan we op pad met de audi a6 niet zo heel lang of ja eigenlijk de de laatste video voordat ik even een break nam was dan met de a6 um, en ja daarna is de b klasse daar is een heleboel weer gekomen maar in ieder geval uh, weer vandaag dus met de a6 en ik zei in de eerste video na mijn terugkomst. Ik doe het altijd even tussen aanhalingen terugkomst. Um, was dus uh, met de B-klasse. Waarin ik zei van hey, die Audi A6. Je moet die sneeuw wel aankunnen. Door dat hele Quattro systeem en zo. En in mijn vorige video zag je eigenlijk hoe ik. Als ik gas gaf dat ik gewoon wegslipte. Maar oprecht deze hele Audi. joh, Die rijdt gewoon heerlijk. Oh ja. Ja nou dat moet ik niet voor ongelukken doen. Die rijdt gewoon heerlijk in deze sneeuw. Dat is echt bizar. Als ik nu de gas los ga en ik gas geef. Ik slip niet weg, ik kan gewoon... En ik heb toch niks veranderd. Uh... Oh God, oh God, oh get... ja, dat is gewoon heerlijk. We gaan inmiddels uh, meteen uh, naar een overval uh, om de hoek. Oh, dat was... Uh, niet helemaal lekker. Ja, natuurlijk. Dat is een beetje wel... Um... Of ja, natuurlijk. Het GTA-verkeer is een nadeel. En het remmen, dan ga je wel nog heel makkelijk door. Deel. we zijn aan te plaatsen uh, wait wait reporting nou uh, oké okay, mogelijk is hij al ontsnapt want we hebben dus om de hoek iemand die um, loopt hier met een vuurwapen meteen rond je moet even snel stuur niet helemaal lekker. Nou, dit is al beter dan... Uh... Ja, zie je, die gaat meteen schieten. Iedereen weg hier, iedereen weg. Kom, hup. Laat dat wapen vallen. Ja, ik kan niet beginnen te schieten, want die rode auto staat daar. Laat dat wapen vallen, politie. Laat vallen. Laat vallen. Laat... Die was. Ja. Jongens, gebied veiligstellen. Wapen bergen. Vriend! Oprecht hè? Met je kut Audi. Jongen, jongen, jongen. Potnon de Juman. Um, verdachte aangehouden, hij heeft wel op mij geschoten en ben ook wel geraakt. Maar waarschijnlijk in het vest. Ze dus komen alleen maar goed uit. Oprecht ben jij dronken of zo? Dag. Wat is allemaal met jou aan de hand joh, Weer helemaal uh, lekker. Ik hang met je open het dak, het is uh, zeg maar heel koud. Heb je iets gedronken? Nou, dat kan me niet dat herinneren zegt. Okay, heb je drugs gehad? Nee, waarom? Goed. Dat gaan we even onderzoeken, dus ik ga even laten blazen. En uh, daarbij moeten uh, we meteen nog een speekseltest afnemen. Oké, okay, speekseltest. Ja, rijd maar tegenaan, mensen. Tuurlijk, tuurlijk. Oh Goed. Je mag uitstappen, Je bent aangehouden voor rijden onder invloed van alcohol. Jongens, ik ik word helemaal gek van dit verkeer. Aangehouden voor rijden onder invloed, wat ik zei, van alcohol. Ik ben niet de antwoord verplicht. Je hebt recht op mijn advocaat. Ik heb naar elkaar vast. Een ik ga je fouilleren. Voor jou en mijn veiligheid. Voordel ik op dingen aangeschuurd. 1205, ja? ik ben onderweg. <treeks> Dat is verhoord. No. Oké, okay, dat ging niet, niet helemaal lekker. Ik moet opnieuw een transportje aanvragen. Okay. Ah, een collega vraagt om een assistentie. Hij voelt dat ik, uh, gaat met ons maken. Dat is verhoorlijk. Wow. Zie je er nou gewoon een doorrijd? hè? komen we alweer een stuk verder. Nee, maar kijk nou, je ziet het gebeuren, je ziet het gebeuren, je ziet het gebeuren. Ik laat hem eens. Kijk eens, dat is niet je auto, kameraad. Ja, nu knal ik erop omdat die rem het nog steeds niet doet. Ik ga die... Oh, ik heb shift gedrukt geloof ik. Of heb ik heb een verkeerde kant gezet. Maar zeggen als dit allemaal aan mij ligt, maar het begint een beetje heel erg te erger aan alles hier. Uitstappen. Als ik kom vloer, had ik deze je deze gevloerd. ben aangehouden verdiensten van een voertuig heterdaad. Je bent, ik heb nog nooit iemand zo dom gezien als jij. Dit gaat doen waren inmiddels twee agenten voor je neus stonden. Um, dus uh, jij gaat met ons mee. Heb je dingen bij je niet bij mag hebben? Schoren sleutels, oké, okay, dat lijkt me niet echt een misdaad. of Ja, dat zal wel een, een collega voor iets achter zich. De eigenaar van het voertuig zie ik erachter niemand staan. Ik denk dat ik het voertuig laat afslepen Dat zij, zij in dit geval, en hij, want het waren twee mensen, hem kunnen gaan ophalen, komen ophalen op het uh, politiebureau. Uh, dan ga ik me weer lekker omkleden naar VP Sneeuw. Uh, Heb ik in ieder geval handschoentjes aan en een met op. Ik kan me over toch ook die kofferpak openmaken hè? Oh. oh nee, oh nee, wat doe ik? Thank you. So, ja. Attention all units. Citizens report, a public distance in uh daar ga ik eens. Denk om uw eigen veiligheid. Oké, okay, onderweg hoor, de 1201. We hebben een melding van een verdacht naar een, een verward persoon. En uh, waarom ik hem aannem is natuurlijk omdat ik om de hoek ben. Uh, en ook omdat hij in de buurt van de snelweg loopt. En verwaarde mensen op de snelweg wil je helemaal niet hebben. Uh, dus dat proberen we te voorkomen. Deze mevrouw ziet mij niet. Dan gaan we in een ruime bocht langs. wacht even steeds ik wilde achter die vrouw aan die begon te rennen vuurwapen ik druk de noodknop in zodat ik open verkeer heb en inmiddels btv handen omhoog wapen laten vallen wapen laten vallen en handen omhoog stoppen stil blijven staan paal laat dat laat vallen meneer loopt nou niet Hé, hey, laat dat wapen vallen en doe je handen omhoog heel goed op je knieën report, a under elke verdachtewege wordt geschoten wapen veiliggesteld je bent aangehouden je bent niet de antwoord verplicht en uh, je lijkt me een beetje onderkoeld uh, heb je nog meer dingen bij die je niet bij mag hebben wapens die zal in een uh, psychiatrische inrichting horen en 12.05 uh, ja dat is goed. oké transport moet snel hier komen transport moet snel hier komen transport is er Inmiddels uh, is de verdachte bijna meegenomen. Krijgen wij een nieuwe melding van een collega die is neergeschoten om de hoek. Uh, of in ieder geval neer is. Officer is down. Zulu vliegt er boven, dus die zouden we moeten zien. Zullen vliegt hier rechts uh, boven? Dan zou de verdachte hier op mij af moeten komen. Oeh. Staan blijven. Staan blijven. Handen omhoog. Staan blijven. Kom op. De collega ligt hier namelijk ook nog neer. Staan blijven of gaat schoten worden. Wow, kan niet meer richten joh. Dan loopt nog een vrouw, dat is niet veilig. Nee, dat loopt nog een mevrouw. Staan. Ja, maar. Ja, maar jezus. Stoppen nu. Omhoog. Met die handen en op je knieën. Ja. Liggen. Ook goed. Lekker in de sneeuw. Ik ben ja. aangehouden. Hold up. Piece of crap. Mij komen. Wauw. Wauw. En hij kruist. Down down Lekker driften even kijken voor de mensen die al wel mee hadden gekregen uh, ja. een ambulance vraagt onze assistentie bij een uh, remmen, remmen, remmen, uh, ja. bij een uh, transport richting hospitaal dus oftewel uh, een uh, vtb verkeerstechnische begeleiding ja we staan in de koppeling met de meld uh, met de meldkamer Waarom heb je in de Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Nee, je gaat niet stoppen. Direct follow, inderdaad. Dat was toen zo'n gezeik. Nee, nu blijf ik staan ook. Oh, we rijdt nog iemand over. Oh, daar ga ik ook. Uh... Nou, uh, nieuwe sirene. Brandweer sirene. Kruispunt afgezet. En rijden. rechts aanhouden De rechterbaan aanhouden vrachtwagen rechts het kruispunt staat stil en was ja even kijken voordat we verkeerd gaan rijden we moeten je kunt hem boven en onder droppen In dit geval moeten we hem onder droppen oké okay, duidelijk let's go het kruispunt lijkt stil te staan Volgt vrachtwagen gaan ons problemen opleveren. Gaan we het vooruit rijden, een keer vrijmaken. Gaan door het midden, door het midden. De de auto blijft netjes staan. We gaan rechts af of rechts rijden voor links af te gaan. Links af. Kruisboot staat stil. En gas. Rechts werd de auto gespot, die stopt. De grijze auto stopt ook. Ja, kruispunt vrij, jullie pakken paaltjes mee, heel goed. En door. Kijk eens, dus hier ligt dan weer geen sneeuw, dat is wel tof gemaakt. Daar is dus wel echt moeite in gestoken. Je zou denken van ja, je doet gewoon de texture of zo van de straten aanpassen. Maar ze hebben dus echt gewoon waar geen sneeuw kan komen, ligt geen sneeuw. Kruispunt vrij, groen licht hadden we ook. Sirenes gaan eraf, op bestemming, einde VTP. Radioverkeer kan we open. Of uh, dicht zeg maar. Want we hadden open radioverkeer. Thanks voor de escort, Biet is schön, hoi hoi. Eigenlijk op het bordje wat nu rood wordt, politie staat daar dan, politie, moet eigenlijk ambulance volgen of ambulance volgt staan. En dat is wel een coole future. Uh, dit is de laatste maand ik ben aannemen. Oh. ...een coole future van uh, alle Volvo's en uh, Audi's. Uh, het is namelijk zo... Zou het hier dan ook niet glad zijn? Nee, helemaal niet zelfs. Um, het is namelijk zo dat uh, als jij dan wordt ingehaald door zo'n Audi die vaak echt flink rechtop vooruit rijdt... Blauw gaat aan, game hangt vast, blauw gaat uit en alles weer goed. Uh, kan het zomaar zijn dat je denkt oh dan kan ik nu maar naar links gaan, maar daar staat dan op het bordje ambulance volgt en dan denk je van hm, ambulance volgt en dan zie je in je spiegel een ambulance komen dat is wel handig uh, Dominator, dat is deze het zijn drugs, runners, ik heb geen wapens in het spel, ze pak een keurige plek om te stoppen niemand heeft verder last van ons uh, wapen wel een beetje op het holster. Goedag. Mag gaan allemaal uitstappen? wat de fuck? Dat is een taser, dat is een teaser, dat is een teaser, dat is een taser! Daar heb ik geen zin in, hè? Hij pakt een taser. Dat kan we niet doen, hè, maat? Uitstappen! Beide Uitstappen! Oké, okay, helemaal zijn inmiddels op die auto leeggeschoten en we gaan door. Um, het is al niet makkelijk rijden, maar nu heeft hij ook nog een kapotte band. Het gaat helemaal niet makkelijk zijn. Oké, okay. inderdaad, niet makkelijk. Nu is het klaar. St Stoppen. Handen omhoog. Ik wil niet bij mijn buurt komen, want dan kan niet deze worden ingezet. Stoppen liggen. Ja, oeio, die gasten snel... Ja, oké, okay, ik ga voor hem uit. Ja, maar jij rent gewoon achter mij aan. En hij staat hier te wachten. Spoedassistentie hier. Twee en erbij, alsjeblieft. De ene rent weg, de andere... Ja, nu ga je stoppen, vrouw. Ik ga... De vrouw is een irritant, joh. Ja, maar... Is het nu duidelijk? In deze video zaten heel veel ergernissen. En die andere gast is flink weg. Transportje voor deze vrouw op knieën. Een collega vraagt om een assistentie. Ver is die andere gast. Oh, die rent daar achter joh. Precies, dus ze rennen dan. Dat is collega's gaan jullie Audi pakken voordat jullie, want ze rennen niet meer achter hem aan. Hopelijk zitten de sleutels er nog in. Ja hoor, de sirene gaat ook meteen lekker aan. Middels de Audi dus van oh en we vliegen. Inmiddels de Audi van de collega's gepakt om de verdachte te. Pakken, want die rent hier inmiddels even... Nog een motor. Oh, hij rent tegen een pala, Wat een fala's. Oh. Stoppen. Stoppen. Stop. ook op jou gebruikt. Stop. al heb je zelf Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Stop. Ja, ik heb drugs gevonden of gezien en ik weet precies waar, dus uh, die gaan we zo eens. Uh... Je vragen, uh, heb je nu dingen bij die niet bij me hebben trouwens? F4, hebben we mevrouw niet gedaan, bij jou vind ik waarschijnlijk een taser. Die heeft in de auto gevonden? 12.05, ik ben onderweg. Dat is gehoord. Oké, okay. Die blijft hier staan. sportbusje de audi brengen wij terug naar mijn geliefde collega's die inmiddels in de kou staan te wachten op mij okay. ja op de weg nul uh, uh, ingedrukt nou dan krijgen we nu één stuk hebben we gevonden Normaal krijgen we dan ook nog te zien hoeveel we hebben gemist. Ja, er stond bij uh, is ook uh, schuldig bevonden aan uh, tasering. Dus het uh, taseren van een agent. Maar hij had me niet geraakt. Uh, hij heeft wel of heeft me wel geraakt. Maar uh, weet je, als je, ik denk als je je vest aan hebt, je steekvest. Uh, dan komt daar niet doorheen. Met nog een dikke jas eronder. Dus uh, de bestuurder 10 jaar, de bijrijder 6 uh, jaar en we hebben twee dingen gemist. Dus ergens lagen nog twee pakketjes op de grond. Uh. Goed. Ik ga jullie allemaal bedanken voor, de voor de het unit... kijken. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden en ik zie jullie graag bij de nieuwe video. Over uh, twee dagen of over een paar dagen. Wie weet. Um, tot dan. Doei!